I'm finally right here with you 1 en 2 alarmcentralen, met wie kan ik u doverbinden? Politie, met, brandweer of ambulance Met de politie alsjeblieft ik ga u doorverbinden. Meldkamerpolitie, wat is de locatie van uw noodgeval? Ja, ik zie dat hier in de... westminster Mount wife op uh, ijsnummer 3671 wordt ingebroken. Daar wordt ingebroken? Ja. Oké, okay, met hoeveel personen zijn ze? Uh, twee mannen. Ze zijn met twee mannen, dan zou je mij rustig kunnen vertellen hoe dat die personen eruit zien. Uh, ja, één man heeft een rode trui met witte figuurtjes, een zwarte bivakmuts en een zwarte broek aan. En de andere heeft ja. een zwart vest met een witte broek, zwarte schoenen en een zwarte muts op. Oké, okay, dus ik heb nu een camouflage witte jas met een zwarte bivakmuts en een zwarte broek heeft de één aan. En de andere heeft een zwarte vest met een witte broek aan. Klopt dat? Ja. Oké. Okay. Dan zijn de personen al binnen. Uh, ik zie ze nu naar binnen gaan. U ziet ze nu naar binnen gaan. Dan zal ik u rustig blijven vragen om even aan de lijn te blijven, dan stuur ik alvast politiek kan op. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan. 21-01 RT 2101 kom eens uit voor het tusseen. Ja, 21 hier zegt maar. 21-01 blijft u luisteren. Dubbel RT, dubbel 021 en de 2020. Kom eens uit voor het de 21 luistert. er luistert. Voor jullie drie, jullie mogen Prio 1 zonder toestemming en rijdend gaan. Postcode 564 naar de Wispy Mount Wise. Daar zou een inbraak heterdaad aan de hand zijn. Het gaat om twee personen. Eentje heeft een camouflage trui aan met witte figuurtjes. Een bivak met zijn zwarte broek. En de andere persoon heeft een zwarte vest en een witte broek aan. Ze zijn al binnen in het huis. Een buurman zou alles gezien hebben. No? Ja, van de nou OMC, zijn aanrijdend. En ze zijn aanrijdend. We gaan rijden. Gehoord, dank u wel. hier rechtdoor. Rechtdoor, oké. Okay. Dat is niet heel veel weg van hier, hè? Uh, nee, wat is een paar uh, twee minuutjes rijden, denk ik. Hier naar rechts. Staat al iets in het MDT? Nabrecht. Ah, Bese. Had hij al wat informatie in het MDT gezet toevallig? Negatieve zijn we nu meestal. Oké. Okay. Deze naar rechts toe. Je naar rechts. moet motor gaat ook maar ziek. Aankomen. Moeten we naar links? Waar die auto nu uitkomt, moeten we naar links. Linksaf. Ik zou het hier ergens moeten zijn als het goed is? Oké. Okay. Ja, het huis hier ook okay. hier ja, loopt een aantal leven. Ja. Flirt, blijf er staan. Hallo meneer. Wat is er aan de hand? Hoi. Hey, uh, heb je een oh. idee voor mij? Natuurlijk, kijk, alsjeblieft. Hé hey, leden van de staandhouding we krijgen een melding binnen. Jij bent hier precies op de postcode aanwezig. Zo 21 in uh, te plaatsen, twee man. Uh, komt. Ik, ik heb nergens mee te maken, maar ik woon verderop. Ik kreeg in, uh, in de WhatsApp groep uh, een bekend technologisch geworden. Wat heb je preventie? Bedoelt u? Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, ik ga even uw gegevens controleren Zie je hier even blijft staan. Natuurlijk, ja. ja. Dubbel 21 komt eens uit. Dubbel dat zeg maar. Wie heb jij bij je? Even kijken. Nog niet begeesten binnen even met persoonlijkspect. Maar is het de melder, of is het een verdachte? Yes. Ja, positief is te de melder. Okay. Rick, wie is dit? Uh, dit zou de melder, uh, dit zou uh, een uh, buurman zijn. Oké. Okay. Die komt even kijken, uh, die kreeg een periode binnen op WhatsApp. Hou ik de woning in de gaten. Dommelor 21, is de melder continu hier gebleven? Ja, melde er sinds... Uh, even je, je handen tegen de muur uitzetten zetten, ik ga je even een Oké, en hij heeft niemand meer naar buiten zien komen, dus... Legtief. Ja, je... En die persoon die aan de overkant staat, heeft hij hem ook al gezien? Of kent hij hem? Nee, kent de persoon niet, hè? Oké. Okay, helemaal goed. Kijk. Okay. Hoi, hey. zullen wij even snel naar binnen gaan? Dankjewel, je wel ja, ik heb jullie over, hoor. Ja, is goed. Oké, okay. succes. wel. Blijf jij hier staan, bij die deur? Ja. En uh, Rick en ik even snel naar binnen. Ja, Rick? Deur is namelijk uh, geforceerd. Oké, okay, ja, die man die heeft niks met te maken. Die heb ik weggestuurd. Okay, even voor zijn eigen veiligheid ja. We gaan uh, het pand uh, betreden, OC. Ja, Les rood, je gaat pand betreden. Politie! Politie, maak jezelf kenbaar. Hé, hey, twee mannen op bovenboek. Hey, daar. Op. Hey, hey. eentje gaat rennen. Eentje komt jullie kant op, jongens. Eentje komt jullie kant op. Als zij twee man gaan, op de voet vandoor. Eenmaal aanhouding door collega's. We gaan achter die andere persoon kom. aan. Ja, les gehoord. eenmaal. AT. twee man zijn er vandoor. Waar is hij heen? Ja, loopt die naar beneden toe. Beneden. Als hij heeft u voor ons een zulu op luisteren. Ik ga kijken of ik voor u een zulu op luisteren. Double 2101, uh, 21, excuus uh, onderling contact ik ga met de uh, auto uh, jou kan opkomen Ja snap ik zit direct uh, parallel op de weg hier beneden Zullen alleen het, het is Zullen alleen, kom eens uit voor het tussen Zullen alleen, geeft u bericht Zullen alleen, u mag aanvliegend gaan postcode 564 daar is twee man op de vlucht Eentje er is eenmaal A2 de andere zou spoorloos zijn U mag aanvliegend gaan hè. Ja, wij gaan aan vliegen, richting postcode 564 voor een verdachte uh, die op de vlucht is. Ja, Wat is he? Ja, ik weet niet, ik heb geen zicht meer. Uh, het zou gaan ja, om een persoon met een witte vest aan met witte camouflage vlekjes, zwarte bivakmuts en een zwarte broek. Voor meer contact kunt u uh, de 2101 aanspreken hè? of u bent gekoppeld? Ja, dan spreken voor meer contact de 2101. Heeft u nog meer info? ja voor jouw uh, persoon had uh, voor mij grijze kleding aan is uh, vanaf de postcode naar beneden gelopen en uh, op het moment geen zicht meer oké okay. ze had grijze kleding aan had een uh, muts of een pet of zo had hij ook op ja helemaal gehoord wij gaan richting postcode 564 vliegen mocht u nog meer informatie hebben meld het wij gaan uh, op de door C2101, als u meerdere eenheden beschikbaar hebt voor deze melding willen wij graag het gebied hier gaan afzetten. Verdachte is bergafwaarts gegaan richting zuiden. Uh, mogelijk richting het hotel over. Ja, dat is gehoord 21.01. Collega ter plaatse bij de eerste aanhouding is er alles onder controle. Ja, positief. Eenmaal AT, voor 3 naar Ik kom maar naar jullie. Dat is begrepen, dankjewel hoor. De 21 20 is ook aan het zoeken met de motor hoor. Zo, ik vangen. Uh, 21-01, collega, jij bent uh, waar precies het? Ik ben die weg niet aan het langslopen. Even alle bosjes en uh, steegjes enzo aan het uh, checken. Oké, okay, van mijn gevoel rij ik nu een beetje uit het gebied waar die zou kunnen zijn. Ik ga wel weer één straat omlaag. Kijken of die zich zijn weg omlaag is aan het... Uh... Uh, ...werken of dat hij juist omhoog is aan het gaan, dat weet ik niet. Zulu voor de 2101. De 2101, nu zegt het. Ja, hoe lang zijn jullie aanvliegend over? Ik wou net aangeven dat wij er boven hangen. Heeft u voor ons een locatie waar u mogelijk zou zitten? Mogelijk zie je nu een, um, een T6-eenheid met, uh, met de oranje zwaarlichten. Uh, bij een hotel rijden, ik zal anders blauw even aanzetten, dus duidelijker zichtbaar. Uh, dit hotel, dat heeft een, uh, een zwembad, et cetera, bij, bij zich. Mogelijk dat hij in dit gebied hier rond uh, rent. De motor rijdt nu ook bij mij. Ik zal even gaan kijken of ik uh, zicht op u heb, Silo. De motor rijdt nu ook bij mij. Ik zal even gaan kijken of ik uh, zicht op u heb, Silo. Ja, ja, zullen u recht boven mij. Ja, ik heb, zicht. ik heb zicht. In dit gebied zou de verdachte mogelijk als laatste uh, bekend zijn dat hij hier naartoe ging in ieder geval. Ons is onbekend of hij um, ook daadwerkelijk hier is. Wat ik wel weet is dat er nog steeds een collega van mij ook op de voetjes is aan het rennen. En mogelijk dus uh, uh, kan worden aangezien als verdachte. Ja, voor mijn informatie. Ik zie nu twee politievoertuigen en een motoragent. Ja, die zitten allemaal in hetzelfde gebied. Wij gaan wat opsplitsen. Het zijn 1 vito, 1 T6 en een motoragent. Uh, allemaal in datzelfde gebied. Ik ga wat terug richting huis van Melder. Ja, dat is begrepen. Heeft u ook een uh, looprichting van mij? Ja, ik ben met de T6. Mijn collega met de loop, uh, die te voetjes is, die uh, moet hij anders even zelf uh, vragen. Dat weet ik niet waar hij zich bevindt ook. Ja, dat is begrepen. De collega ja, ik te heb goed. hem al gevonden. De collega te voet, kom uit voor de 0 uh, Niet met de voet inmiddels, maar zeg het maar. Ja, heeft u voor mij een looprichting? Ja, laatst gezien de looprichting... Zuid... Zuidelijke richting. Zuidwest misschien. Uh, ik heb hem één weg naar beneden zien lopen, daarna ben ik hem zelf uit zicht verloren. Oké, okay, dus u is uh, dat kleine berg naar beneden gaan zetten. Ja, positief. Ziet u die uh, auto nog rijden waar wij in zitten? even kijken. Ik zie een motoragent op het moment. Ja, die motor, die rijdt dezelfde weg als de laatste locatie ongeveer op die weg waar ik de persoon heb gezien. Ja, dat is begrepen. Microfoon, telefoon me eens Ik een 24, RT21, 24, ja. kom ze uit voor de 21-01, kom ze uit. Zeg maar. Ja, 21-01 voor uw informatie, er is nog een extra nota op 1 21-24 jaar rijdend uh, om op rondgebied te zoeken af. Ja, dat is erg fijn, bedankt. Zou het hem lukken om hier helemaal naar beneden te kunnen komen, denk je? Hij was snel, hè? Maar heb je gezien wat voor hoogte die naar beneden is gevallen? Ja, dat wel. Die gozer moet last hebben van zijn enkel nu. gaan we hier eens even terrasje, wacht even. Het horeca gebied zit hier ook niet heel ver vandaan, hè? Nee, precies. Dus als hij daar de menigte in gaat, ik ga ja. hier even kijken. Hier toevallig... Uh... Anders ga ik hier kijken, dan rij jij door naar het horeca gebied. Ja, rij ik daar even wel Even met de auto. De T6 voor de Zulu. Zeg maar. Ja, ik dacht een hotspot gezien te hebben ter hoogte van het huis waar jullie net langs zijn gereden. In de achtertuin, uh, niet zeker. Heel groot huis, of? Nou, ja, relatief groot huis met drie uh, zonnepanelen op het dak. Zijn even beter dan kijken, nee gevoel? Nee, jullie zijn net langs gereden. Staat die hotspot nu toevallig buiten het pand op de stoep? Uh, momenteel geen zicht, ik ben even te de warmte wilt kijken. Nee, deze komt vervallen. Het betreft gewoon een burger. Zeker weten niet de burger die wij zoeken dan? Nee, ik niet aan het element. Eenentwintig uh, 1 aan verdere eenheden. Ik denk dat het verstandig is dat we nu een beetje gaan focussen op um, terrein waar met de auto en motor niet makkelijk komen en even de voetjes verder moeten gaan zoeken. Zulu01 voor de 2101. 2101. Ik sta op dit moment bij een zwembad. Als het goed is, rechts van u. Uh, redelijk groot gebied. Misschien kunnen hier even zoeken voor mij voor hotspots over. U staat bij een zwembad een relatief groot gebied. Wij gaan eventjes kijken nemen. Ik sta hier met mijn handen omhoog. Kijk of ik u uh, voertuig kan zien. Rent er een collega de berg op. Positief. Oké. Okay. Nou, ik sta niet meer aan een voertuig. Ik sta echt bij het zwembad, naast het zwembad van het hotel. Wat was het singlement uh, nogmaals? Hè? Op 21 aan overige eenheden, wat was het uh, singlement nogmaals? Niet grijs uh, gekleed, bivok op. Toevallig een zwarte polo? Hè? Nee, er waren geen zwarte polo's. Hè? Uh, het was of wit. Ik dacht dat het wit was, ik weet het niet. Nogmaals of... signalement voor alle eenheden. het gaat om een persoon met een wit grijzige camouflage trui met figuurtjes erop. Een zwarte bivakmuts en een zwarte broek af. Ja, vernomen. Er zijn geen voertuigen gezien. Tot nu toe ook nog geen melding binnengekomen van een eventuele carjacking uit. 21 onderling, zeg maar. Ik uh, ben niet hoor, ik ga gebied hier aan het aflopen bij de Eclipse. Ja, dat is begrepen. Ik ben nog steeds bij het hotel bezig. Ik weet niet of de Zo mij inmiddels al uh, heeft ja. lopen. Ik heb zicht op u, ik ben aan het rondkijken naar hotspots. Tot zover zie ik u alleen. Uh... Het is hier een heel tolof, dus een hele goede verstopplek mocht het nodig zijn. Nou, ik eh uh, slang zoeken zo, misschien is heel lang gevlogen. Wat ik wil doen, we hebben daar een beetje allemaal gezocht. Ik ga dat gebouw hier nog even doorzoeken. En anders ja. vrees ik ja, dat we maar uh, verder moeten gaan. We hebben er in ieder geval één, dat is al mooi. Hey, kan, daar, uh, één is is je, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Staan blijven! C Zij Zij achtervolging we in, in verdachte. Ja, ik heb uh, zicht op de zich op een achtertrein van een pand. Dat betreft voor ter hoogte van postcode 566. Ik zie dat de motoragent, als hij nu links afslaat en daar blijft staan waar hij nu staat, staat hij goed. in de T6 Hij rijdt, loopt achter u op het moment. Loopt achter u. Hey, daar, er, hij gaat terug. Hij gaat dezelfde terug. Straat, die T6. Hij gaat terug richting zwembad. Staan blijven nu. Kom op. Ja, nu heb ik je vriend. Stoppen. Staan blijven. Staak je verzet. Staak je verzet of ik pepper je. Van af. Pepper, jongens, Pepper. Afstand. 21 of 01, ja. in de controle, Negatief, verdachte Pepper, collega mogelijk ook. Ja, verdachte Pepper. Ja. Oh. Heb jij jezelf te danken, vriend? Oh. Meewerken, liga. liggen blijven, oh. puigd, doet gezicht tegen de grond. Ik ben jij gepepperd? Oh. Ja. Jongens, eennetjes oh. erbij, hey, erbij. Eén, netjes snel erbij. Oh weg van me af hey, staak je verzet nou weg mij 020 die mag op, rijden staan 21-0 aan zijn verzet Dat is wel... ja, Rafael neem jij het over van Rek. Rek is gepepperd. Ja. verdachte Steven is ook gepepperd, en verzet ah. zich en hij hey, Oké. Okay. ik zie 1 AT jongens 1 AT maakt 2x AT in totaal oh. ik pak zijn arm ik ga boeien de OC voor de zulu 01. Zulu-01 alleen zenders. Dat was ja, de verkeerde Dat gaat met de collega's op de grond. Uh, tweemaal AT, tweede verdachte aangehouden. Wij zijn hier niet meer benodigd en wij gaan weer retour richting het vliegveld over. Ja, u au, niet meer au, benodigd. Au, tweemaal au. AT, retour richting vliegveld. Bedankt voor de winzet. zulu alleen uit. Kom op, opstaan. Au, ja, au, ja, je bent geboeid nu. Ja, doe oh. Ja, moet je niet verzetten maat. Dan heb je jezelf te danken. Oké. Okay. Oh. Goed, hé hey, luister, hey, je de bent de aangehouden. We de de denken van een inbraak, je bent niet te onverplicht, je hebt recht op een advocaat. Ga je normaal doen? Oh. Ja. ja. We gaan twee dingen doen. Jou fouilleren. En die pepper spray al een beetje uit je ogen smeren. Maar Meeren? goed, wrijven, ja, sproei sproeien, noem maar op. Raffel, pak anders al even die fles en breng die even naar Rick. Dan kan hij al aan de gang. Ja. Als jij moeilijk gaat doen, leg je weer plat, ja? Als je oh, dat plat ligt, je als je plat ligt, deed je dus moeilijk. Betekent dat ook dat je mag wachten tot het bureau tot we de peppersprayertje ook uh, sproeien. Oh. Hey, heb jij dingen bij die je bij mag hebben? Ja. Wat is dat? Ik ga niet vertellen? Ik ga niet vertellen. Oké, okay, kan het mij bezeren? Misschien? Misschien, oké, okay, dat is mooi. En waar zit dat? Uh, ik heb het zwijfje. Zwijgrecht. Je weet toch ook dat mishandeling er uiteindelijk bij komt als ik Wijfrecht. bijna prik aan iets. Het heeft niks met zwijgrecht te maken. Ik deel je iets mede. Oké, okay. jij gaat de bus in. Jij gaat naar de politie Je maatje hebben we daar al zitten. hij ah, heeft dus... ogen, hè? Ja, nou ja. Ja, heb je wel gedragen. Oké, okay. goed. Spreid deze zijn ogen nog maar even uit voor zover het kan. Het gaat niet helemaal weg, hoor. Ik zeg het je alvast, maar dan weet je dat. Dus kom maar. Ja, ga je een mooie oogdoest voor mij. Zo. Kijk eens aan. Dan laat ik jou over aan mijn collega Wesley. En dan zie ik jou zo op het bureau. Tot zo. Hey, waar komen jullie binnen? Wat ontvang ik in de soort van? Maar toch op het bureau. Wij uh, komen achterzijde HB waarschijnlijk binnen. ja Of u komt met een adresstandvervoerbeurs als je daar wil. Nee, nou, hij zit al. Dat oh, is goed. Nou, en... Dan wacht ik jullie uh, achterop. Yes, begrepen. Enrik, hoe gaat het? Uh, gaat wel, ik heb echt een klein beetje maar binnen gekregen, maar de plant echt als een neten man. Ja, dat snap ik. Van de trainingen hebben we dan eens gehad. Ja. Maar lekker gewerkt in ieder geval, ik ga dus OC even inlichten, want ik weet niet in hoeverre dat was gedaan. OC 21-01. 21-01, Ja, even een uh, eind-zit-rap. Zulu, die vliegt uh, inmiddels ook alweer terug naar Rotterdam, die ik airport. Wij um, hebben twee maal AT, eenmaal bij de woning en eenmaal uh, zojuist dus aangetroffen. In alle hectiek heeft u dat misschien wel gehoord. Collega's gepepperd maakt het verder goed. Verdachten is ook gepepperd maakt het minder goed. Maar dat komt allemaal wel goed. Uh, wij uh, kunnen uh, na omstandigheden zometeen op een status 1 over. Ja, dat is vernomen, Zulu is terug aanvliegen, er is tweemaal AT, collega is gepeperd, die gaat er goed aan toe, verdachte is ook gepeperd, die gaat er iets minder goed aan toe, na nou, alle omstandigheden wordt u terug op de status 1 gezet, En alle eenheden, mooi werk, u staat er op status 1 Oké, okay, Dankjewel, ik bekies.